Het is Today Sunday. Leuk dat je er bent, nog steeds. Ik heb alle spullen gepakt. Ik heb mijn witte t-shirt en witte broek aan. Want ik heb vandaag een wedstrijd. Ik heb volgende week zaterdag de regio. Volgende dus... week? Aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag heb ik de regio. Dus we gaan vandaag nog even een wedstrijdje doen. Buitenaf. Om te kijken of dat me lukt. Past wel, maar voor wat minder stress tijdens de regio. Best heel erg veel zin in. Het is in Hoogvliet. Ja, dan donderdag in Ja, en dan zaterdag in... Heer Janstam. Heer hellevoet Hoogvliet. Nou, allemaal met de haag, hartstikke leuk. Sjoe is nachts, blijven slapen. Yes. Ook weer gezellig. Nu gaan wij naar Zestal. Het is 10 over 10, bijna. We are going to the stables. Oké, okay, we zijn op de locatie, Shields mee. En dit is het peerterrein jongens. Serieus. Check even. Je moet gewoon langs de weg gaan staan met je trailer. Tess heeft in de trailer opgezadeld. Kom maar. Ik kan ook geen poep scheppen. Dus, yes. goed zo. Ben jij de trailer dichtdoen, doen, Heb je zin in, Tess? Ja hoor. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Klinkt of nee? Ja. Ja. We gaan gewoon ver gereden nou dan moet je dus een, uh, een stuk over de weg naar het terrein en dan is het wel bijzonder want als je op het terrein komt dan is daar ruimte zat in ieder geval maar dan mag je niet parkeren met je trailer zometeen niet vergeten de peeskap, want dat waren we de vorige keer vergeten dus dat is niet zo handig Dank u, dank u, dank u. Goed gedaan. We dus daar binnenbak mag ze losrijden en dan mag ze straks daar buiten de proefje rijden. is ging rijden in Hoogvliet en ze ging daar voor het eerst met Blondie, oh nee, ze was in Amsterdam al een keer buiten gestart. De bel is gegaan inmiddels en dan mag ze AXC binnenkomen in arbeidstap. En daar krijgt ze een 6 voor, dus niet een hele goede binnenkomer. Daar staat bij meer op de AC-lijn. Dus dat gaan we zo meteen gelijk eventjes zien hoe ze dat dan doet. En daarna krijg je dus tussen X en G overgang, arbeidsdraf, C en linkerhand. Hier krijgt ze een 7 voor zonder opmerkingen. Je ziet wel dat Blondie inmiddels wat minder met haar benen buiten het spoor van de voorbenen stapt. Met haar achterbenen. Dus daar zijn we heel blij mee. Daarna krijg je HK gebroken lijn 5 meter, krijgt ze een 6,5 half vorm en grootte van de gebroken lijn. Dus daar moeten we even naar kijken wat er dan niet helemaal lekker is. Ik denk dat die te klein is. Dat weet ik niet. En ja, ze komt wel op elkaar uit. Even hand veranderen. Je krijgt ze een 8 voor. Er gebeurt niet veel dat je in de dressuur een 8 krijgt. Dus dit is blijkbaar heel netjes. Het ziet er ook wel heel netjes uit. Daarna krijgen we MF gebroken lijn 5 meter. En dan is de 5 meter ook omcirkeld vorm en grootte van de gebroken lijn. En hier krijgt ze dan een 6 voor. Dus ik denk dat ze ze gewoon steeds net even te klein maakt. Even naar kijken. Ja, je moet natuurlijk wel echt tot de helft en dat doet ze niet, want de uh, AC-lijn is dan vervolgens uh, 10 meter, dus hij is gewoon te klein. EBE grote volte, na enkele drafplassen het paard hals laten strekken, dan krijgt ze een 6 voor. Voorwaarts, neer, neerwaarts volgen van de hand, moet meer. Nou, dat weten we bij Blondie en Tess, daar zijn ze heel hard voor aan het oefenen. En de ene keer lukt het wel en de andere keer lukt het nog wat minder. Het gaat wel steeds beter, maar je hoort natuurlijk tussen boeg en knieën en daar zit ze eigenlijk nog niet. Tussen E en H op maat krijgt ze gewoon een 7 voor, verder geen opmerkingen. En dan CXC grote volte krijgt ze ook een 7 voor. En dan op de volte tussen X en C, arbeidsgelopen rechts aanspringen 6,5. vloeiendere overgang. Vloeiende overgang. Kijken. Hm, voor mij wel netjes. Uh, ja, ik denk dat het toch nog anders moet. Daar heb ik dan weer te weinig verstand van. BB grote volte, daar krijgt ze een 7 voor, dus dat was een, uh, een goede volte. En daarna tussen F en A overgang, arbeid, eraf krijgt ze een 5 vloeiende overgang aanleuning. F en A, geloop, geloep geloop. Kunnen we hier dan heel goed zien. Nou, blond is ook best wel afgeleid, dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Kijk, ze hem van hand veranderen, 6,5. En dan na enkele passen draf eraf verruimen. De verruiming staat er dan onderstreept, iets meer overtuiging. Dan CXC grote volte, krijgt ze een 7 voor. En dan op de volte tussen X en C, arbeidsglob links, krijgt ze ook een 7. Maar staat wel bij een vloeiende overgang. Dus we gaan even naar de overgang kijken. Misschien omdat ze met de staart of zo, ik weet niet. EBE Grote Volte 8. Ja, ik moet zeggen dat ik de punten echt heel redelijk en netjes vind hoor. Alleen, ik probeer dan ook te zoeken uh, wat er dan precies mis is. En daarvoor is mijn kennis gewoon niet hoog genoeg. Maar ik vind het wel leuk om naar te kijken en daar ook nog iets van te vinden. EBE dus die 8. En dan tussen KNA overgang, arbeidsdraf. Krijgt zo'n 7 voor. Dat is wel een hele lieve jury. Want je ziet toch maar weinig 8 op een protocol. Dan FE van hand veranderen voor E-overgang, arbeids, Daar krijgt ze een 8 voor. Dan een FE. Met Danka Jules, die was aan het filmen en die had wat last met onze gimbal Dus sorry dat het wat wiebelt hier en daar. Tussen H&C-overgang, arbeidsdraf Krijgt ze een 7 voor, verder geen... Uh, hoe noem je dat? Geen opmerkingen. En dan krijgen we MXK van hand veranderen en eraf verruimen. Dan krijgt ze ook een 7 voor. Ja, drafruimen verruimen hebben ze heel erg hard aan gewerkt. Dus dat ze daar nu dan een 7 voor krijgt, dat is wel een hele verbetering. Want meestal lukte dat gewoon niet. Dus dat ze, gewoon kregen, ze durfden onvoldoende te rijden, dat is het een beetje. Uh, afwenden, A afwenden, daarna arbeidsstap, krijgt ze een 7 voor. X en G halthouden, groeten, 6,5. Overgang mag vloeiender. En dan krijgt ze verstap 7, draf 7, glop 7, impuls 7, rechtgerichtheid 7, rijvaardigheid en harmonie 7. Effect van de hulp is zelfs een 8. En houding en zit krijgt ze ook een 8. En natuurlijk voor de verzorging ook een 8. Tess vertelt straks wat het totaal aantal punten waren. Correct voorgesteld, verruiming verdient iets meer aandacht. Overgangen naar gelop ook. Dus uh, ja, daar was ze heel erg blij mee. Tijdens de pauze. Het pauze, ze gaat natuurlijk om en om met iemand en kwam tester achter dat ze eigenlijk helemaal zo slecht niet gereden had. Dus ik moet zeggen dat ze dan ook bij de tweede proef een stuk enthousiaster was of meer zelfverzekerd, net hoe je het wil noemen. Uh, hier beginnen we met proef 2, dus dat is dan proef 6, klasse B uiteraard nog steeds. AXC binnenkomen in arbeidsdraf, C rechterhand, krijgt ze een 6 voor. Meer op de AC-lijn. Ja, daar zat ze wel de hele tijd net naast je. ziet het nu ook best goed zo van achteren. MXK van hand veranderen. Enkele eraf verruimen. 6. Verruiming terughoudend. Dat klopt bij Tess ook wel. Verkeer keer krijgt ze dus een 7, nu een 6. Dat is ook wel minder. Tussen ANF overgang arbeidsstap krijgt ze een 7 voor. Ik wil zeggen dat ze steeds netter gaat rijden. Dus dat is ook wel heel erg leuk om te zien. F, even van hand veranderen. Enkele passere stap verruimen. Een 6. En verruiming meer halslengte geven. Dus ze doet... Ja... Mag dus iets meer. Ik heb wel dat idee dat het meer een soort halsstrek is. Maar goed. Tussen E en H-overgang arbeidsdraf. 7. Er zullen vast mensen zijn die daar heel veel verstand van hebben. En precies het verschil weten tussen die stap verruimen en halsstrekken. Uh, CXC Grote Volte krijgt ze er ook een 7 voor. En dan op de volte tussen X en C arbeidsglop rechts aanspringen En hier krijgt ze ook een 7 voor. Dus dat betekent dat deze overgangen beter zijn dan de overgangen in de vorige proef. Bij uh, Glop op de Volte. BB Grote Volte, daar krijgt ze gewoon een 8 voor. Ja, jongens, zoeken cijfers zie je toch maar heel weinig hoor. Dat is wel echt heel, uh, heel grappig. Nou ja, niet grappig. Het is ook wel eens leuk om gewoon lekker dikke cijfers te krijgen. Dan tussen F en A overgang arbeidsdraf. 7, geen opmerkingen. Oh, vond hem niet helemaal netjes. K, B van hand veranderen, krijgt ze een 8 voor. Na het veranderen krijgt ze CXC grote volte. Krijgt ze een 7, vorm en grootte van de volte. Niet te hoekig, dus ik denk dat ze te veel de hoek hier door gereden is. Uh, op de volte tussen X en C arbeidsgelok links aan springen, en dan krijgen ze zelfs een 8 voor, dus dat moet wel een hele mooie overgang zijn. Ja, ik denk dat ze te veel door de hoeken heen rijdt, dan krijgen we de overgang heel keurig. Ook nog op de X en ze rijdt gewoon door de hoek heen. Ja, dat moet je niet doen. Uh, EBE grote volte krijgt ze weer een 8 voor dat is een achterfeest, dus dat moet gewoon een keurige. Een vol te zijn, netjes rond. Dus na overgang arbeidsdraf krijgt ze een 7 voor. Ik ben altijd wel nieuwsgierig wat dan het verschil tussen de 8 en de 7 is. Misschien moet ik dat toch eens vragen. Gewoon uit nieuwsgierigheid. En dan krijgen we B&B grote volte Na enkele passen een paard de hals laten strekken. 6,5 6 en een half. Voorwaarts, neerwaarts, volg van de hand. Meer plus meer overtuiging, ja. Zoals we al gezegd hebben, Blondie en Tess werken er hard aan. Maar het is nog niet zo simpel om blondie netjes de hals te laten strikken, strekken. En Tess heeft ook nog een beetje moeite met het loslaten. Hoewel het hier voor hun doen echt wel heel goed is. Tussen en teugels op maat, daar krijgen ze een 7 voor. C afwenden A rechterhand, krijgt ze een 8. Dus dat betekent dat ze nu wel recht de AC lijn overgaat. Dat moeten we A niet meer zien. Nou, dat ziet er inderdaad heel erg keurig uit. Dan vervolgens ga ik van van hand veranderen Enkele passen eraf verruimen. 6,5 uh, verruiming, meer overtuiging. Ja, dat weten we. Dat wil zeggen, bij de regio ging dat ineens heel anders. Maar daar laat later weer over. Hier komt ze ook iets tegen de hand. E, afwenden, ben je rechterhand. Gewoon een 8. Het was best wel een eindje rijden dan. Pam, pam, pam, pam. A afwenden, B rechterhand. En dan krijgen we A afwenden. Daarna arbeidsstap. Krijgt ze een 7 voor. En dan tussen X en G halt houden en groeten. En deze is dan een achterwaart. Wat natuurlijk ook wel eens een keer heel erg leuk is. Want dan is die gewoon goed. Stap 7, draf 7, klop 7, impuls 7, rechtgerichtheid 7, rijvaardigheid, harmonie 8, hulpen 8, houding en zit 8, verzorging 8, correct voorgesteld, verruiming verdienen aandacht. Kortom, een heel bijzondere. Proef, uh, Zoals gezegd, het test die gaat straks in de auto het puntenaantal even vertellen. Want dat is iets wat we niet zo heel erg vaak tegengekomen zijn. Sterker nog, ik ben het nog nooit tegengekomen. Maar het was heel erg leuk om een keertje mee te maken. Blondie meets. Uh... Oh. Ik denk dat de ganzen het niet zo leuk vinden. Doe maar niet, ganzen vinden het niet leuk. Nou, compleet complete fanclub is er vandaag, geloof ik. Tessa heeft heel druk. Oh, doe ik het verkeerd? Zo. Dus, uh, ja. Dat dus. Hi. Welkom bij Tessa's Flabbergast Show. Um, ik weet niet wat me overkwam. Dus ja, ik uh, ging naar de prijsuitreiking. Ik dacht, oh ja, leuk. Vast wel goede punten. Toen kreeg ik mijn hele mooie protocolletjes. Nee, ja, niet alleen protocollen. Um, eerst werd uh, gezegd dat tweede plaats en uh, het daarvan punten Toen dacht ik, oh dat is, dat is al best hoog. En toen, uh, toen, toen hoorde ik, uh, en nummer 1 is Tessa Ottenhoff met 200. En toen dacht ik al, 200, wat is dit? 209 punten. Ik heb nog nooit zo hoog gereden. Het is echt, echt heel hoog. Toen liep ik daarheen, echt helemaal vol verbazing. Ik was helemaal stil ervan. Ik kreeg een hele mooie rosette en mocht iets leuks uitkiezen. Dus ik heb ook een zoutblok uitgekozen. Toen werd de tweede proef uh, gedaan. Toen weer een tweede plaats. En toen kwam ik weer. Dus zijn ze: eerste plaats Tessa Altenhoff. toen liep ik nog eens daarheen. En toen begon ze weer met 200. Toen dacht ik: voor joh. En toen zei ze 217 en toen stond ik even stil van, wat is dit? Is dit nieuw? Is dit, is dit magie? En toen liep ik daarheen, echt ook weer helemaal stil en pakte ik het echt aan van, dankjewel. En liep weer naar de tafel en heb ik de slobber gepakt. En toen zei ze, ze helemaal stil van, toen zei ik, ja, ik heb nog nooit zo hoge punten gehaald. Toen riep iemand achter waar, ja, ik heb, nog, ook nog nooit zo, uh, hoge, ik heb ook nog nooit zo hoge punten ingevoerd. Dus ik ben zo trots op de blonde pony en op mezelf. Ik, uh, ik, ben, ik ben helemaal, helemaal, helemaal happy. Wij gaan nu naar huis toe en spullen opruimen, de trailer schoonmaken. En dan uh, is morgen vrij. Blondie is trouwens vandaag jarig. Ja. En morgen gaat ze naar de aquatrainer. Ja, Bella ook. Ik ja. ben Bella helemaal gekweerd. En dan uh, ja. Oh ja, heb ik moet roze uit al laten zien. Ik ben helemaal happy in de achteraf dacht ik dat ik dat andere meisje ook wel iets had kunnen geven. Maar ik was zo erg in, mijn, in mezelf van, hoe oh dus je is echt verbazing. in mijn verbazing. Dus ik, ik was zo, ik had er echt heel graag met heel maar iets willen geven, want ik vind het een soort haar anders. Maar als je het ziet, ik weet niet of je meer video's kijkt, maar ik had je heel graag wat zilver of een bliksteen willen gegeven. Maar ik was echt even in mijn verbazing. Dus, uh, het is coming out of the